Phishing. 80% van de Belgen is al in aanraking gekomen met phishing. Dat is niet alleen irritant, dat is ook gevaarlijk. En blijkbaar, die kaartlezers, die paswoorden, die QR-codes, die slagen er maar niet in om die phishers buiten te houden. Daarom hebben wij een vragenlijst gestuurd naar alle banken om meer inzicht te krijgen welke inspanningen zij eigenlijk leveren tegen phishing. En dat leverde alvast deze ranking op. De overgrote meerderheid van de banken heeft gewoon niet geantwoord op onze vragenlijst. Nochtans hebben wij enkele concrete voorstellen geformuleerd om alles veiliger te maken. Steun ze, deel ze, want alleen samen zijn we slimmer dan de Fischer.